Nee, de rood de bel de sportschool. Aan de achterkant de uitbreiding. Voor is, is nog wel uitbreiding controle. Geen slachtoffers niemand binnen. Ja. En uh, wat mij betreft kan oud bijland hier achteruit erin en hem uh, inzetten. Zullen we die slangen nog iets omtrekken of niet? En ja. Ja. Oh, nee, nee, nee. Bedankt. Bedankt, je keuken. Kan nog. mannen? even bij me, kom even kijken. Ja, ik heb in principe de camera goed staan. Uh, ik kan hem schakelen naar uh, warmtebeeld als je dat wil. Maar uh, ja, goed even overleg gehad op met de OVD. We gaan gewoon de blushing inzetten en uh, kijken wat er gebeurt. Wat er ook gebeurt, want je de muur richting die, uh, die vrachtauto is afgezet. Ja. Dus ik ga het water geven. Die koepel die ga je eruit slaan. Er, zit er geen mensen meer in die zadelmakerij. Die gaat er dus niemand meer naar binnen toe, want dat ze dat niet vertrouwen. Arjo, er mag weer water op de hoogte we hebben geprobeerd een paar gaten te maken. We gaan de rest proberen kapot te blussen. Want het is, dat gaat niet zo makkelijk en we kunnen er ook niet makkelijk bij, want ik ga niet op het dak lopen.